Hé hey, Roosje, ben je klaar met het eten Roosje? Oh Roosje, oh Roosje, niet zo trappen Roosje. Hé hey, Roosje, Roosje, rustig. Rustig Roosje. Hé. Hey. Hé hey, Blackjack, zij eet wat hoor.